Goedemorgen, uh, de tweede koffiebreak met vandaag Aleid Brouwer. De koffiebreak zijn uh, vorige week van start gegaan, uh, georganiseerd door SURF onder andere, uh, om ja, docenten aan het woord te laten die uh, bezig zijn met ja, onderwijs in coronatijd. Uh, mooie oplossingen, creatieve oplossingen, soms heel uitgebreid, soms heel praktisch en heel klein. En ik probeer uh, ja, die docenten te zoeken en... Nou, te zoeken. Ik vind er ook gewoon heel veel. Er zijn heel veel docenten heel enthousiast. Onder andere Aleid. En uh, ja, die gaat van ons vandaag iets uh, vertellen over ja, de manier waarop zij met haar chat omgaat. En ik vond dat zo leuk en praktisch om te horen dat ik uh, haar graag het woord geef. Aleid, uh, zou je jezelf even eerst kunnen voorstellen? Uh, kort. Ja. Uh, nou, ik ben Rijk Brouwer. Uh, ik werk aan twee uh, onderwijsinstellingen. Ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, daar geef ik een college in uh, de Master Economische Geografie. En ik werk als uh, lector uh, bij de NHL Stende in Leeuwarden en Emmen. Uh, en daar geef ik eigenlijk geen hele cursussen, maar wel gewoon met grote regelmatig inspiratiecolleges. Of. Uh, uh, nou ja, informatie over een bepaald onderwerp aan grote groepen. Um, ja. Dus ik, ik geef onderwijs aan kleine groepen variërend van leren van tien. Uh, tot aan uh, College Sauna 300 erin. Dus, uh. Oh ja, dus het hele spectrum aan... Het hele spectrum. Aan, uh, het hele spectrum. Aan... Ja, en ja. aan... ja, ook individueel natuurlijk. Hè? Ja, ja nee, uiteraard. <laughs> uh, nee, ja, dus, nou ja, je was lekker bezig denk ik zo uh, in februari, maart. En toen kwam er corona. Uh, kan je iets vertellen over ja, dingen die jij bent gaan doen, waardoor je... Het nou, ja, gaat natuurlijk over online binding, mijn, uh, mijn, mijn, mijn project. Uh, wat ben je gaan doen om toch dat contact te houden? Misschien is het wel verschillend voor de periode uh, maart tot, tot de zomer en daarna. Uh, ik, ik ben heel nieuwsgierig. Uh, ja, nou, um, ja, wat ik vooral moet zeggen is dat ik echt, ten eerste, heel erg veel bewondering heb voor alle, stude alle ja, studenten, maar ook alle docenten. Want we hoorden het op donderdagavond en uh, maandag waren eigenlijk alle cursussen online, zowel bij de Rack als bij de Hogeschool. Uh, en dat was natuurlijk ook heel vaak gewoon de slides, uh, dan maar uh, via Zoom of uh, via. Google of wat voor programma we dan ook hadden, uh, gewoon opgegooid. Maar iedereen ging er gewoon voor. Uh, ik had het grote geluk dat ik geen vast vak had in die periode. Dus ik kon gewoon even een beetje vuurwielen en uh, iedereen zijn ervaringen zien. Uh, maar wat me wel heel snel opviel, en dat was eigenlijk vooral in die grotere groepen, is dat uh, als je online een verhaal vertelt, omdat je mensen niet kunt zien, en zij zien alleen maar jou of alleen jouw slides, um, kun je, heb je toch op een hele andere manier, ja, je hebt eigenlijk geen directe, Interactie in dat je gezichten kunt lezen. Of je iets een beetje inzakken. zakken. Dus je moet die concentratiebogen ook korter nemen. Dus niet zeggen, normaal ga ik uit met, bij, bij een hoorcollege college. Eh, 20 minuten en dan even iets korts. Activiteit of uh, interactiemoment. En dan weer verder. En nou, online moet dat echt veel korter echt tussen 5, 6 minuten. Uh, even iets anders. Want anders dan, dan zie je ze niet meer terug de studenten. Okay. Ja, ja en, uh, en, en dat heb ik dus ook meegenomen in mijn uh, cursus uh, die, vanaf september. En dan heb je daar allerlei tools voor gebruikt, uh, online vragenlijstjes of... Uh... Nee, nee, ik heb er eigenlijk heel weinig tools voor gebruikt. Oh, okay. uh, wat ik heb gedaan, heb, is uh, ja, eigenlijk, uh, ik, ik heb nou, normale colleges gedaan. Uh, in de zin dat het qua onderwerp en, en structuur hetzelfde bleef. Uh, maar wat ik wel deed, is dat ik dus elke vier, vijf minuten... Uh, of even de slides wegklikken, zodat ik kreeg, jongens, allemaal even de camera aan, stemmen er nog, uh, wie zitten er? Uh, dat, dat heb ik gedaan. Uh, ik heb ook veel meer uh, vragen gesteld waarop het antwoord een ja, nee was. Dus dan konden ze uh, gewoon uh, aanklikken in de chat en met de uh, emotie konden ze wel, maar ja, uh, een rood hartje is uh, uh, ja en een blauw hartje is nee. Uh, ik had een vast aantal uh, emoticon's uh, uitgekozen die ze konden gebruiken in de chat, daar kan ik zo nog wel meer over vertellen, maar in ieder geval ik kon ik steeds peilen, uh, of ze het wel begrepen of er nog vragen over waren. Uh, dus steeds uh, moesten ze actief betrokken waren en soms was ook misschien wel een beetje een kinderachtige vraag om het zo maar even zwart-wit uh, mm -hmm. te stellen, maar gewoon om, om mensen erbij te houden. En als ze eenmaal aan de chatten zijn, dan is dan met plaatjes? Blijven we dat wel doen? Dan zijn ze betrokken op dat medium. Dan staat het open, ze hebben al wat gezegd, Dan gaat het ook goed? Oh ja, dus, dus jij zegt van, als ze eenmaal zo'n drempeltje over zijn, dan, dan, dan hou je ze er eigenlijk wel bij de, bij de les. Ja, ja. Uh, het, het, wat, ik was er in het begin heel bang voor dat, uh, nou ja, je hebt natuurlijk een groep met studenten, iedereen kan lekker zijn camera uitzetten, dat gebeurt ook heel veel. Het heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de kwaliteit van het internet. Um, ja, goed. En ze zien, ik zie ze dan toch niet. Vooral als je 50 studenten hebt. Ja, hoeveel studenten kun je dan tegelijk op je scherm zien? Of die kleine muppenshow. Uh, ja. Krijg je dan? Ja. Uh, dus um, ja, ik, ik snap het ook heel goed. Maar uh, dat ze dus niet hun camera aan hebben. Maar om ze dan toch te betrekken. Dacht ik, ja, weet je, ik dacht echt, ja. Hoe krijg je ze dan toch aan het praten? Normaal gesproken wijzen ze gewoon mensen aan. En je, je stelt een vraag. En dan gaan we handen omhoog. En dat was dus niet zo. Ze dus dacht ja, hoe kan ik het nou toch doen dat ze. Uh, wel meedenken, maar dat het misschien niet meteen zo'n grote drempel is als we een hele vraag typen. Hè? Want dat is misschien wel lastig voor studenten. Ja. Dus ik had al uh, met ja nee vragen, had ik een blauw en rood hartje als, uh, als de les. Nee, ze moesten van tevoren de drie emoties, uh, emoties die kwamen uitgekozen. Die moesten aanklikken zodat ze bij hun feedback news kwamen. Dus dat konden ze gemakkelijk uh, vinden. Dan had ik een blauw hartje, dat was een opmerking. Ik heb je een opmerking over wat je zegt. Uh, rood was een urgentie. Rood en als je een Kitten deed, dan wilde je een opmerking maken op een vraag of een antwoord geven op een vraag eh, van, een, van een andere student. Dus niet naar mij toe, maar naar het eerder gebeurd. Nou, mm. eh, dat, eh, dat in het begin werden die Aeromeucus heel veel gebruikt. Eh, en dan kon ik mensen het woord geven. Eh, en wat je dan ook zag is dat mensen dan, terwijl anderen dus aan een vra vraag aan het stellen waren, dat andere studenten die dan de tijd hadden, want het ging over een vraag, ook zelf een vraag gingen formuleren. Dus eigenlijk gingen er steeds meer studenten eh, die... Eh, en die chatfunctie ook gebruiken om daar zelf vragen in te formuleren. En dat vond ik eigenlijk heel leuk om te zien, want normaal gesproken, als ik een groep heb met 25 studenten, dan heb je altijd een paar die zitten vooraan, uh, uh, die, die bemoeien zich overal mee, uh, gevraagd en ongevraagd. Uh, en eigenlijk is zo'n zo zo online-chat, uh, waarbij je toch een beetje verborgen zit achter je zwart schermpje, kun je veel gemakkelijker uh, uh, nadenken over je vraag. Hè, en wat je dus al kunt laten aangeven, ik heb een vraag, een rood hartje. Kun je even de tijd nemen om je gedachten op te ordenen en dan kun je het opschrijven. Ja. omdat het ook voor sommigen niet hun native language was, want het was in het Engels, eh, het ook wel ja, barrière was. Uh, en ik heb uh, zelfs uh, een paar keer gehad dat uh, er 23 studenten in de cursus uh, op dat moment aanwezig. En die ook alle 23 wat gezegd hadden tijdens dat college. Dus okay. dat vind ik echt wel, ja dat is ja. een interactiepercentage, uh, wat je niet altijd haalt als ik het zo nee. moet zeggen. Uh, en dat waren niet alleen maar met uh, hartjes of uh, kittens, maar ook gewoon uh, nou, echt met tekst, geschreven tekst. Uh, en dat ze ook echt onderling gingen. En hoe verder de cursus kwam, hoe meer er dan was als ze zei, een rood hartje hadden gedaan of een blauw hartje. En dat ze dan zeiden: Nou, ik zie uh, uh, uh, James, I uh, see you have a question. En dat James dan ook zijn uh, microfoon eraan deed. Dus hoe verder, dat was echt een evoluerend uh, okay. geheel, zo te zeggen, over die reeks. Maar ja, het was echt. Uh, die, die, die gemakkelijke emoticons hebben ze echt. Heeft, heeft ze het echt over de streep gehad? Wat ik echt. Ja. ja. Oh, ik, kan, want ik, heb, ik heb dus laatst een webinar gedaan. En toen deden we. Oké, okay, dat mensen vragen mochten stellen. Maar dan krijg je als, als, als docent even. Dan krijg je dus heel veel tekst. En dan moet je dan allemaal maar bijlezen. En dan word je heel onrustig. En dan moet je, zit je op, op allerlei plekken te, te kijken. En wil je ook doorgaan. Maar doordat jij die emoticons gebruikte. kon je dus. Als het ware, ja die stopte het eventjes hè, voor ze. Dus dat dat van ja, even, want, uh, ja ik, heb, uh, ik heb nu een vraag of ik, ik heb, nou, leuke, leuke oplossing. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je daardoor best wel rust creëerde voor jezelf ook. Ja, ja, zeker. Want vooral uh, ja, en je had er meteen door als iets ingewikkeld was. Want dan was het een rood vakje. Ik zie af... ja, dat er een vraag is. Uh, gaat het misschien hierover? Want het zijn natuurlijk vaak als het moeilijke dingen zijn of ingewikkelde dingen. Dan kun je natuurlijk een beetje aanvoelen ook waar het heen gaat. Om, hè. Uh, uh, zeg even yes als het inderdaad uh, dit en dit was. Nou, dan uh, zullen we dit verder uitleggen en dan kwam nou, daar een bevestigend antwoord op. Of ik zei, gaf iemand het woord of uh, iemand had inmiddels al de vragen ook uitgekiept. En ik had ook het gevoel dat studenten het gevoel kregen dat ze echt meededen, okay. ook al zaken ze ja. dat ja. Ik zag nu niet, ze zagen mensen natuurlijk wel. Maar, uh, ja. ja, precies. Maar, en dat, dat is natuurlijk altijd mijn vraag uh, tijdens deze interviews. Van, heb, je, heb je het gevoel dat je contact hield met studenten? Maar dat antwoord gaf je, gaf je natuurlijk al. En had je ook het gevoel dat studenten onderling uh, uh, zagen waar, waar iedereen mee bezig was? Uh, ja, ja, want uh, in de eerste instantie had ik alleen maar uh, een vraag en een, uh, en een opmerking naar mij toe. Hè? Dus een blauw hartje en een rood hartje. Maar ja, op een gegeven moment zei ze, ja, maar ik wil eigenlijk reageren op nee. een vraag van een ander. Ja. Hoe kan ik dat dan aangeven? Dus toen hebben we de kitten erbij uh, gedaan. Van, uh, nou, dat is dan uh, een reactie op, ja, alles wil ik terug dat die bij mij bovenaan stond. Dat zegt meer over mij dan over, over de studenten, denk ik. Uh, dus dat werd toen ook ingevoerd. En ook naarmate de, de, de, het college vorderde. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van het vak, is namelijk dat je kritische, een kritische houding ontwikkelt. Ja. En je ziet dus dat ook steeds meer kittens gebruikt werden naarmate de, de college reeds vorderde. Ja, ja. heel oh, mooi. Ja. Nou ja, dus het, klinkt, uh, het klinkt als een eenvoudige oplossing, uh, maar die heel veel heeft opgeleverd. Dus dat is zijn ja. Ja. altijd uh, de, de dingen die uh, de uh, ja, rendement heel goed zijn. Um, het, um, kostte het heel veel tijd om dat te organiseren? Uh, of, of veel Eh, uh, oh ja, het organiseren van die, van die, uh, die mailscontent. Nou, dat heeft geen, helemaal geen tijd gekost. Maar wat wel tijd gekost heeft. van tevoren, eigenlijk nadenken. vooral over hoe, hoe wil ik dat doen? Hoe wil ik daar. Nou, het is natuurlijk gewoon wel echt zo. dat online onderwijs. is gewoon structureel anders. Uh -huh. uh, dan face-to-face onderwijs. Of, of, maar niet uit hoe groot je groep is, zelfs als je één op één zit, is het online anders. Um, ik heb ervoor over nagedacht: van hoe zou ik het anders doen? En ik had dus het geluk dat ik, was, ja, dat ik eerst gewoon, zeg, maar als gastdocent kwam en dan wordt alles je eigenlijk vergeven, want je bent al zo fijn dat je komt komen praten. Uh, maar als je dan zelf verantwoordelijk bent, ja, dan moet je natuurlijk wel even goed beslissen welk knopje je wilt gebruiken. Uh, dus ik had het geluk dat ik een beetje kon spelen van tevoren met, met andere groepen, voordat ik een hele, heel vak ging draaien. Uh, dus waardoor ik dus ook echt uh, goed nagedacht heb over hoe kan ik toch interactiemomenten uh, gebruiken. Dus met ja, nee antwoorden, uh, die slides even wegklikken, even proberen mensen dat te zien. Ja. Um, proberen met die emoticons maar ook uh, nou ja, toch ook wel uh, proberen... Um, Interactie te doen. Uh, op, op, ja, die heb allerlei van die soorten tools met uh, nou, uh, online vragen en Word, Cloud en zo. Dus dat heb ik we ook wel een paar keer gebruikt. Ja, duidelijk een groeimodel geweest, hè? Dus langzaam ja. kwam, het, kwam het naar boven. Ja, absoluut. En, en heeft het al een, ja, heeft het, het, ja, het kostte wel. Het was niet zo dat ik met de slides van vorig jaar gewoon de PowerPoint er gewoon ingooide en dan zag ik wel waar ik kwam. Uh, ik, ook omdat, het, omdat door al die vragen, dus veel meer dan normaal, uh, de college ook veel langer duurde door die vele interactie. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, dus ik moest ook echt op het la de, latere, uh, paar, uh, de laatste paar de laatste colleges ook echt uh, op inhoud uh, inkorten. want dat ik van tevoren al door had, uh, dat gaan we niet redden in twee. minuten. Ah, ja. oké. Okay. Uh, nou ja, ik, ik, ik zie dat je er best wel vrolijk onder bent, hè? dat het allemaal lukt en dat je experimenteert, maar dat is altijd mijn mijn afsluitende vraag is is er altijd nog. Is er dan ook wel eens iets misgegaan, heel erg? Of uh, dat je zegt, nou daar heb ik erg om gelachen, nog, nog harder. Ja, ik, heb, ik heb het geluk dat niet echt iets heel erg is misgegaan, dat mensen helemaal uh, de weg kwijtraakten of uh, zoiets. Maar er was wel uh, één uh, uh, student met een, bijzonder, nou, een andere culturele achtergrond dan uh, de meeste west europeaan die in mijn kussen zaten. En uh, die gebruikte dan uh, geen uh, hartje, maar een ambassie. Dus geen blauw hartje, maar een oogje. Dus ja, <lacht> uh, dat uh, gaf uh, wel wat hilariteit uh, in het begin. Op een gegeven moment hebben ik Max gezegd dat hij toch op zoek was naar het hartje. <lacht> ja, hij zat iets verderop uh, in het bestand. Ja, oké. Okay. Ja, uh, het is wel goed dat je daar dan even wat wil zeggen. Uh, nou, ik vind het een heel leuk uh, praktisch voorbeeld. Ik, uh, ik, uh, ik hoop en ik denk eigenlijk dat andere uh, collega's daar best wel uh, best wat wel aan zouden kunnen hebben. Uh, dus ik wil je heel, heel, erg, heel erg hartelijk bedanken voor, uh, voor je input. Ik uh, ga er een mooie uh, geheel van maken met, uh, met, met misschien nog een, een leuk artikel erbij. Dat ga ik allemaal zoeken. Uh, nou ja, nou, hartelijk dank en uh, nou ja, misschien uh, tot ziens een keer live. Ja. <laughs> dag! Ja,